I'm finally right here with you. So, we hadden net, uh, we hebben net opgenomen hoe dat is afgelopen, dat zie je natuurlijk zo meteen. Hey. Er wordt iemand aangereden. Maar um, oh, nee. als extra beeldmateriaal... Oh, je moet deze uh, even dood hoor. Pak ja, ik, toot, ik dadelijk uit, de Audi uh, gewoon. En uh, gaat iemand anders eens uh, boef. Dus wordt de politie op hielen. <laughs> maar ben ik in dit geval de politie. Dus... Uh, Ook dat ik al dood ding alle mensen leuk je jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta5 lspd voor en more. en vandaag sta ik weer met vier enthousiaste agenten uh, klaar om uh, politie op jullie te gaan doen we zitten in een 5m server gelukkig is er niemand er. anders in de server dus gaan we niemand het last zijn um, en ja het doel van uh, uh, politie op jullie in multiplayer is eigenlijk een beetje hetzelfde als in single player moet gewoon uh, nu niet van punt a naar b rijden met 5 sterren politie maar nu gewoon uh, een aantal minuten, zeven in dit geval, uit de handen blijven van deze vier uh, agenten. Het is een beetje een afwisseling qua voertuigen. We hebben twee verkeerwagens een busje en een Touran. Um, dus wie weet uh, die Audi en die Passat zijn geloof ik ook super snel. Dus vandaar dat we een beetje afwisseling hebben. Uh, jullie hebben massaal gestemd voor de Range Rover Sport. Die staat dus ook achter mij. Uh, en hoe dit in zijn werken gaat? Ik ga daar naar een locatie. En uh, ik geef dan door van hé hey jongens, uh, ik, sta, ik zeg maar iets, vliegveld. Dan zeg ik, hé hey, ik zie een vliegtuig dan dat is mijn tip voor hun dan komen zij natuurlijk massaal op het vliegveld af en op het moment dat ik één van hun zie start bij mij de timer komt de timer ook in beeld en is de bedoeling dat ik zeven minuten uit hun handen blijf wat mag ik er allemaal bij doen ik mag uh, gewoon als een gek rijden ik mag niet schieten ik mag geen explosies zij mag ook niet schieten en ik uh, pak voor de uh, veiligheid zo min mogelijk de snel voor de veiligheid voor de eerlijkheid een beetje zo min mogelijk de snelweg um, Misschien tot ik daar ooit eens gebruik van maak. Maar ik denk dat ik daar gewoon probeer af te blijven. Voor de rest uh, zijn er geen regels. Alleen dat ze geen zwaar licht en sirene aan hebben staan. Voor misschien ook nog eens wat lijk Voor de server en voor de opnames dus. En het is misschien nog wel net iets moeilijker. Omdat het verkeer uh, niet op ze reageert. Of is het juist makkelijker. Omdat het verkeer niet op ze reageert. Ik ga in ieder geval een locatie zoeken. En uh, dat gaat niet makkelijk zijn. Um, want ik moet natuurlijk eerst nog iets gaan bedenken. Ik heb namelijk de vorige keer al het... Uh, de Kuip gehad, heet dat bij ons, dat is de arena, dat is hier. Toen zei ik ze, als tip geloof ik, Feyenoord. Toen heb ik hier al, dit is het ziekenhuis bij ons, dat is, toen zei ik, uh, hier komen alle grote incidenten binnen. En voor de leden die toen meededen, die wisten dan, oh wacht eens even, dat is het Erasmus in deze server. En die moeten natuurlijk wel iets gaan bedenken, waar uh, iemand iets van weet. En dan moeten ze maar gaan zoeken en op dat moment gaat die timer dus aan. Dus heren, ik wens jullie heel veel succes en ik zie jullie zo meteen. Of niet. Misschien komen ze nooit achter. Dan gaan die zeven minuten nu wel makkelijk uh, om. We gaan eens goed nadenken. Oh ja, we hebben natuurlijk geen waypoint. Ze kunnen geen waypoint op mij zetten. Ze mogen wel een waypoint op elkaar zetten. Want de vorige keer hebben we eigenlijk gewoon, geloof ik, het busje. En de Touran of welke auto het ook was, die hebben we gewoon helemaal niet gezien. Die waren zo lang weg. Dus dat uh, ze mogen een route op elkaar zetten. Oké, okay. ik heb inmiddels een locatie en ik ga jullie even uitleggen wat mijn hint gaat zijn. Daarvoor mute ik mijn microfoon op TeamSpeak. En dan ga ik jullie vertellen, hier is namelijk het ziekenhuis. En voor sommigen, en ik denk dat al één iemand dat maar weet, of niet, misschien is hij het ook al vergeten. Uh, dit, hier heb ik ooit oh, eens dus een Miku VTB opgenomen. Vanaf hier is hij gestart. Dus ik ga gewoon als tip geven, uh, Miku VTB. En hopelijk weet één iemand nog waar dat dan is en waar we die VTB zijn gestart. En op het moment dat dat zo is, ik ga hem hier achteruit zetten, dus dan kan ik, als ze van die kant komen, hier zo, dan kan ik meteen naar links, of naar rechts, en komen ze vandaan gewoon meteen naar links. Dus uh, we gaan het zien. Goed, mijn tip voor jullie, of hint. En ik denk dat één iemand het misschien maar weet, dat is namelijk Miku VTB. Ja. Oké, okay, is dat vier g duidelijk? Ja, uh, yeah. is dat niet Zie ik ofzo, weet je dat? nou als jullie mij voor. kunnen weer achter. dit is uh, inderdaad het maast ziekenhuis de in het verdomme is niet, uh, goed. hoe heet het dit was nou ja, daaronder de... bij de f 5 Nee. nee oké, okay, nee, daarvoor nee. ik heb misschien een beetje last van lijk sorry daarvoor als dat in de video erg uh, te zien is um, maar het is even niet anders ik, uh, ik denk dat de server op de laatste dagen een beetje minder is uh, of dat is wel algemeen bekend bij de leden Jij ja, zult zomaar zien dat ze misschien fout rijden dadelijk, hè? Wie weet. Uh, en je kunt ook zomaar zien dat ze opeens voor me staan en me hier al klem zetten. Je weet het niet. Jullie gaan rechtdoor als jullie daar naar links rijden komt komen mij weer tegen. Ik zei helemaal niet handig ook. Ik hou mijn vinger bij die timer. Muted. Ik heb mijn microfoon even snel gemuurd Ik denk dat als ze van links en rechts komen dat ik al meteen klem ben gezet. Dus het wordt uh, niet makkelijk. En ook zeker met het stuur ze zouden echt zo hier moeten zijn Je moet natuurlijk links en rechts in de gaten houden microfoon activated ik vind het wel verdacht stil hè. echt te stil het kan zijn eigenlijk als de timer in beeld komt dat de timer van mij iets uh, op mijn telefoon iets achterloopt uh, maar we houden in ieder geval de timer van de telefoon aan officieel zouden secondes gewoon even lang moeten duren overal op mocht het toch een beetje veranderen dan in ieder geval weten jullie de timer van mijn telefoon dus krijgen zeven minuten en dat is best lang denk ik als ze je echt op de hielen zitten wat natuurlijk wel de bedoeling is dan Gaat het Ja, ik zie er timer is.. oh shit zie je wel nee nee dit kan niet dit mag niet dit mag niet dit mag niet, dit mag niet. Nee nee nee nee nee dit mag niet dit mag zeker niet dit mag nee. zeker niet ze zitten elkaar te duwen dat is mooi maar dit is niet makkelijk dit is zeker niet makkelijk voor beetje voor hier. Uh, ja gelukkig hoor daar had ik al nee. stress hoor en we zijn weg maar kijk die audius we mogen niks fixen qua voertuigen trouwens oh dit is ook nog een uh, natuurlijk een SUV dat is niet heel makkelijk rijden en ik heb echt gevoeld dat die Audi me op de hielen zit. Dat wil je niet weten. Ja, dat is die Audi. Kijk, een heel mooi pitje van die Audi. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kijk, dan komt die Passat ook nog eens. Dankjewel voor het duwtje Passat. En ja, als we dan toch van ze moeten ontsnappen, dan doen we maar een stijl. En gewoon hier rechtdoor. Maar ze volgen ook nog eens, kijk daar, kijk daar. Ja, het wordt denk ik gewoon een beetje op, rij, uh, op rijden, niet op snelheid, want dat gaan we niet winnen. Zeker niet van die Audi en die Passat. Kijk eens naast, oh daar rijdt het busje, maar die heeft mij geloof ik niet gezien. Het busje Oh, daar komt de Tran ook nog eens. We gaan gewoon alles proberen mensen, we gaan, we gaan, gaan, we gaan gewoon gaan alles proberen. Af, uh, steeg In <lacht> Ten links of uh, In de kant. Oh god, oh ze zijn ook echt gewoon aan het denken. Normaal zouden ze gewoon met z'n allen... Oh shit, oh shit, oh shit. Met z'n allen gewoon een rijtje achter me aan zitten, maar nu zitten ze me echt proberen klem te zetten. De twee minuten zijn voorbij. En het uh, is stressend. Ik heb ergens af, richting A.B. Kijk, ze communiceren ook nu, dus als het goed is komt hier natuurlijk recht voor mij dadelijk weer een auto aan. Of toch niet, gelukkig. Ik ergens af. Hey. Oeh, dit is niet handig, dit is zeker niet al achteruit, achteruit, achteruit, achteruit, Ja jongens, ik heb hem. Hij heeft mij helemaal niet, gelukkig maar. Oh. Dat is wel fijn dat de ze zit al wel allemaal achter me. Ik... Oeh, dit is ook niet handig. Ik kan je ook vertellen met dat stuur, je weet niet wanneer die. Oh, een paal, oh, een paal. Lekker jongens. Gewoon <güls2> <Goal> niet. <güls2> ja, ja, ja. Heerlijk jongens. Ja, ze Ik uh, kan alles proberen, maar hier ga ik niet meer wegkomen. Dan zet ik hem officieel op stop en dan zou het 3 minuut 17 zijn geweest. Ja dat is zuur. Gelukkig kan ik wel dit gewoon doen. Hm, ik ben wel weg. Nee ze hebben gewoon eerlijk gewonnen. En uh, ik denk dat we gewoon puur voor de fun nog een keer gaan. Maar ik moet het ze meegeven ze hebben dik van me gewonnen. Maar ik ga gewoon door. Het is 1-0 wordt het 2-0. Of zeggen we het woord 1-1, uh, maar officieel zou 1-1 ook niet helemaal eerlijk zijn. We gaan eens kijken hoe vaak we, als we echt naar die um, 7 minuten we gaan, of dat überhaupt nog zou lukken. Ik moet zeggen, ik denk dat deze auto wel weinig scha- Oh shit, ik zal hem klemmen. Oh, die staat er in zijn... Ja. Ze zijn wel goed met die pitjes aan het uh, geven. Oh, dit is ook heel dom van me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh Oh shit, Knal ik zelf tegen een paal aan. Ja, knel hem zitten, knel hem zitten. Ja, ik sta er wel. Er is erbij, ja. Hoppa. Ja, ongelooflijk. Gewoon één, een volle minuut verder, geloof ik. We hadden net 3 minuut 17 en nu 4 minuut 19. Ik vind het echt een uh, trieste vertoning uh, van me. Of ze zijn gewoon te goed. Maar ja, waar zullen we het op houden? Ja, ik kan beter houden de tweede, denk ik. Het, het wordt uh, ja, 2-0. En uh, ik vind uh, tot de laatste ronde, die nu is gestart gewoon het eer rondje is voor jullie dan, want ik denk niet dat ik deze nog win. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Anders hebben jullie ook zo'n saaie video, hè. Nou jongen, zullen we hem even wat achterlaten. Even een klein beetje. Nee, brengen. kom maar, kom maar. Weet, oh, nou, ja. geen genade. ofwel nee, Tooran, wel genade. Nee, grapje. Oh, ja. Nee, ja, ik zit op een klem, geloof ik. Uh, ja. Weet ja, je, als jij het niet wil, als jij. Ja. Als jij, als jij wilt. Het is, Hoppa. Dan moet je het zo doen half halve minuut was het. Ja, ja, ja. <laughs> dan gaan we zo verder. Die hadden we hier nog een mooie auto. Oh, waar gaat de auto in? Oké. Okay. Een Mini Cooper. Oh god, ja, er wordt Thiel klemmig. Oh, er zit wel geen... Ja, Thiel. Oh, ja. Kan het misschien nog? Ja, het kan zeker nog. Ik weet niet hoe, maar... Rijdt hij richting anders van? Ja. We... Hoe okay. gaat dat dak ook weer hij ja, is de andere kant we nou. weer eruit, richting Blokkenpark. Wel toch uit? Ehm, um, uh, ja, zilverkleurige mini-grouper. Grijs. Ja. ja, dit ding is ook niet echt snel. Misschien is hij zelfs wel sneller dan die, eh, uh... oh. oh. ja. Oh. Zo. Lekker werkt. Ja, ik denk dat ik hem weer zit, hè. Dat is toch best snel, dit ding. En hij rijdt lekker. Oh, oh nee. En hij maakt misschien beter bochtjes dan de oude. Oh. Dat is de verkeerde. Ja, dank wel nee. Oh, ja dat is niet mooi. Dankjewel. Wat is achteruit, wat Hier. is achteruit? Oh, ja, Yo, dankjewel. ja, dankjewel. Ja, lekker leuk. We missen oh, iemand shit. geloof ik hè, we missen een busje. Ja, busje. Waar is busje? Oh, oh, oh, oh. Ja, ook oh, dankjewel. Het zou nu 6 minuten en 21 seconden moeten zijn Ja, ik moet gewoon bochtenwerk gaan uh... Gaan doen, want als we gaan op lange afstanden Sorry meneer En qua snelheid dan is het uh, kansloos uh... Oh, daar is de bus oh. weer <laughs> ja. Spreek het over het busje lekker hoor het zou nu officieel 7 minuten moeten zijn maar we gaan gewoon door totdat ook oh, ze mijn klem hebben want dat zal toch niet meer lang duren als we eerlijk zijn ja en hier zit ik al ja wederom klem dan dit wordt het niet ik zet hem stop op 7 minuten 16 en een 3-0 overwinning voor de politie ja ja maar in single player de volgende keer ga ik gewoon dik winnen van de politie uh, ook al zijn dat er dan wel gewoon meteen 30 en helikopters en die schieten ook nog eens maar um, we gaan gewoon uh, daarvan winnen nu in beeld of zo meteen in beeld twee opties voor een single player. Ben ik ben oh, een en ik uh, zie jullie uh, graag bij de volgende video heren bedankt en ik zie jullie uh, vanavond bij de surveillance doei doei. doei doei dus nu als extra beeldmateriaal materiaal zijn we er net uh, tot de conclusie gekomen of eigenlijk hebben we gedacht van hey is er misschien ook eens leuker als ik meega als politie dus ja dat is inderdaad wel leuk ben benieuwd hoe dat gaat uh, als het net zo bagger gaat als uh, als ik proef ben dan hebben ze niet heel veel aan me maar misschien omdat hun uh, wel gewoon nog politie zijn uh, compenseert zich dat misschien we zijn nu met drie man uh, eentje moest even weg of moest weg en om dat weer een beetje op te vullen hebben we nou drie tien verkeerauto's tegen de Range Rover Sport gewoon dus uh, we gaan eens kijken of we hem dan even makkelijk uh, kunnen klemzetten. Ik denk dat het wel moeilijker wordt. Ten eerste omdat ik nu politie ben. En ik kan er niks van waarschijnlijk. En ten tweede omdat je met vier man toch wat meer klem kunt zetten. Zeker met zo'n busje. Maar uh, ik ben benieuwd. Als de burger zijn, uh, uh, weet het heeft, zijn locatie heeft. Dan gaat hij dat doorgeven door middel van de hint weer. En dan uh, start de tijd op het moment dat ik hem zie. Of dat een van ons hem ziet. Dus ook weer dan een timer in beeld. Mag ik doen? Zeker voor mij, wel. Oké, okay, ja, yeah. het is one, uh, is. ja, uh, yeah, je yeah, yeah, bouwt er uh, gebouwen. Ja, dan denk ik, uh, gezien de tijd dat hij weg is, en dat is heel flauw misschien voor me. gezien de tijd dat hij weg is en, um, tot ik weet waar, waar het is, dan zal het hier om het hoekje wel zijn. Uh, dan ga ik eentje door, want ja, dan ga ik hier, uh... ah, wacht, dit is nog een beetje verder, ik dacht dat het hier al was. Dan? Kijk als jullie kan ik rechtdoor gaan, want dan heb je ja, twee ja, ja. Dan Ga ik wel kijken op de trein zelf. Hier staat hij nee. geloof ik hè? Ja, ah, ik heb ja. hem ook al. Start, de tijd. Oh. Zou hem al ja. hebben, zouden we hem al hebben. Nee. Ja ja. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. nee, Hier kan hij niet uit geloof ik hè Vel Ja. Kan hij daar ook nog uit? Ik ben nee, meer aan het kloten met hem in zijn achteruit en vooruit nee. aan het zetten maar. Clem. Nee, ah. nee ongezij oh ja, ben Achteruit Pit, ooit meegemaakt. Nee! Ik zit vast. Ja die kan. <laughs> ja ik kan de kant weer op joh. Subtiel klem zetten en dan is het uh, 39 seconden. Nou, langzaam. Doepel. Maar goed, ik heb ook drie kansen gehad, dus ik gun jou ook nog een kans hoor. Oké. Okay. We gaan jou eerst eens nee, kijken of je hier dat nog dat uitkomt. Of één keer even op F2 drukken. Ja. En dan zou ik zeggen, vertrek maar weer. En op het kruispunt naderen wij. Ja, kom nu maar. Wat ik al zei, op, op snelheid, op lange wegen gaan we het met de Audi en zo wel winnen denk ik. Maar in bochtwerk Dat is misschien wel moeilijker. Kijk. Zo. Nu rijdt sowieso niet veel verkeer, dus daar hebben we al geen last van. De timer ben ik inmiddels alweer vergeten, maar. Uh, het gaat nu puur een beetje voor de lol we gaan kijken of hij ook drie keer uit de handen van ons uh, weet te komen of ja, weet te komen of of hij ook drie kansen nodig heeft of we geven hem drie kansen, laat het daarop houden maar dan merk uh, gewoon dat deze auto's tegen een nou, Ranger over doet. sport dat dat gewoon... Uh... oh, knalt hij zelf tegen op paal oh. nou, ik geloof dat ik de enige ben die hem nog volgt ja oh, mij. ons oh, heb ik een uh... Heerlijke lek Ja. Ja. Oh, gaat hij oh, even rechtdoor? Oh, oh, door? Nee, linksaf. Oh, linksaf. Dat uh, was voor mijn achterkant. Uh. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Nou, we hebben een pitje gegeven op een groot open grasveld. Hebben we daar natuurlijk niet zoveel oh. aan? Nee. kun je daar. Oh, oh, oh. We gaan weer terug en we gaan. Rechter, oh nee, ik zou bijna zeggen rechter, maar gaan linksaf richting vliegveld En daarna gaan we linksaf, een beetje richting Kuip, daar komt de Volvo als die auto nou ook gewoon aan de kant gaat. Oké, okay, nee, niet. Oh, hier zijn, oh, daar heeft hij geluk. Oh. Die was niks. Ah! Te laat. het oh, met wateren! Die? Ja! Lekker! Oh nee! daar nee! Oh nee! Oh, <laughs> <alweer. laughs> ja, oh, die was echt nice! Ja dit past dat het water Ik zou zeggen kom allemaal snel heel snel! F2 nog! Ik weet niet of dat nog gaat! Of dan? Uh, ja je kan nog fixen! Nou, oh, ik zit zelf van aan! Ah, nee. En dan wordt het voor de range rover Poging en laatste poging 3. Oké, okay, let's go. Heb ik geloof ik een vasthangende toeter ergens. Ja. Yeah. We gaan oh. opstijgen met z'n allen ook en in Opa. de lucht knallen nog even op elkaar. Ik dacht de tafel op mijn platma. Oh, die neemt het, oh, oh, die Stil hoor. Heel mooi maar, oh, oh, dat is ideaal. Ik help je van. Ach, Ach, achter, achter, niet. achter. Nee, die, nu niet, maar net wel. Oh, mini cooper. Ja, ja. Maar klep, nog op die redding voor je? Vooruit, vooruit, vooruit. Ja, ja. Jammer. Nu hebben we. van hebben. de redding hoor. Ja, ja, ja, Tim Nee, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. <laughs> Daar <achter> de... <laughs> Oh, serieus. Ik dacht, je rijdt nu misschien nog van de regen of... af. <laughs> Passat, ja, ik blijf al zo. Ik denk uh, de Passat, ja. Die uh, doet dat wel heel uh, lang nu al. Uh, ik, uh, ik... Nee. Hoppa! Oh! <laughs> zo, so. mooi oh, <laughs> Ook goeiemorgen. Hij dat hij nog wel. Ja joh. Wat voor nu met de voor. Oh, zo. daar vliegt er eentje over de kop. De mooi die hoor. Die. Heel mooi ook. Oh, een onschuldige burger. Dank u. Haast ah, u. Oh. Heerlijk. Oh. Yeah die Volvo die komt langzaam aan zijn einde maar dat zijn al ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee, ja ja ja ja Ik ben er weg, hoor. ja nee, ja ja ja ja ja die was leuk. Wat is die nou weer? Hij is zeker hier. Is, ja, daar zit het. Oh, is die daar nog in de klas? Ik heb meer moeite hier de weg. Uh... Nee, ik kan hem niet meer vinden. Oh ja, ja, ja. Die bij die weg uit. Nee, nee, nee. Waar is-ie? Wacht, volgens mij hij bij Die weg uit. Ben je er vol voor? Yes. Ik denk dat er ons nu gewoon aan het komen is. Ja, kijk, hier Ah, daar. Weer paten in. <laughs> Nee, in dit geval niet. Als dit open gaat. Ja. Nee! Nee, ik vind hier vast! Ja, ja, ja, ja, kom jongens. Hij zit hier perfect klem, We hoeven er niks voor te doen. Oh, hij kan wel achteruit. Hij kan wel achteruit. Oh. <laughs> nee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah, oh. Nee, niet. Ja. We hebben hem ook nog geholpen. Hij komt terug, hij komt terug. Dat vind ik niet goed. Ik ben hem ook kwijt. Ja, ik ben erbij. Hij is uh, gewoon weer die weg op. Oh, hallo Volvo. Hey Volvo. Oh, nee, Waar vol. oh, is je ook motor? Als het gewoon, zeg maar, hier open is. Ja, ik, ik uh, Maar je kunt hem nu afschrijven hoor. <laughs> nee, nee, nee, nee, hij is weer. Hij is gepit. Ja, jongen, hier heb ik Ik ga gewoon op de toeter af. Bij de kijkers. Waar oh. ja, Is de Passat toch nog erg goed, Jongen, hij rijdt zo snel verklemmen, jongen. Heel smal dit. Eén keer gepint, het is klein. Ik mag... Nou, dan komt een toeter op mij af. Dan moet ik even opletten <laughs> dat ik die niet ook in de weg zit, natuurlijk. Uh, nou, duidelijk. Zeven ja, dus minuten zijn inmiddels voorbij, dus het zou hem geluk moeten zijn. Alles erop en eraan, de timer is natuurlijk wel doorgegaan in de tijd ook tot die even nog een ja, tweede lemp, kans lemp, geeft. Lemp. <coughs> is dat de hard of niet? Ja ja pak op pak. Ja. Ja. Ja, ja. Snel nou erachter. Ja hoor. Dit keur ik helemaal goed. Nou, ik vind het mooi geweest als officieel 8 minuten ergens iets. Uh, dus uh, ik zou zeggen gefeliciteerd. Je hebt er twee keer over gedaan geloof ik hè? Ja dat klopt. Dan uh, ja, beter dan ik uh, in ieder geval. Ik, uh, nee, ik ja. Heb je drie keer? Oh ja, we ja, je, de eerste keer al heel snel. Nee, twee keer, ik, ik weet het niet meer. Joh. Laat maar in de reacties weten hoeveel het was. Uh. En uh, wat jullie de volgende keer willen zien. Die komen nu dan in beeld. Uh, ik had net al gezegd dat ze nu in beeld kwamen. Toen we dachten van, misschien is het ook leuk als ik eens politie ga. En toen dachten we, ja dat moeten we doen. Dus dat nog eens extra beeldmateriaal. En nu is het dan echt de keuze. Wat jullie de volgende keer, in dit geval in single player, willen zien. Uh, nogmaals, tot de volgende video. Doei.